In deze video laat ik zien hoe je als docent in Microsoft Teams een opdracht kunt klaarzetten en kan toewijzen aan één of meerdere studenten. Ik ben op dit moment ingelogd in Microsoft Teams en ik ben in een testklas in het kanaal Algemeen. Bovenaan het kanaal Algemeen vind je tabbladen en omdat dit een testklas, een klasseteam is, zit daar een klasnotitieblok in verwerkt en een knop opdrachten. Klik ik op opdrachten. Dan kan ik een opdracht toevoegen voor dit team. Ik krijg ook een overzicht te zien van alle opdrachten die er in dit team al zijn uitgezet. En ik kan per opdracht hier ook zien of het is ingeleverd. En in dit geval is bijvoorbeeld deze opdracht van één student aan één student toegewezen. En deze heeft het ook ingeleverd. En ik zou hier dus ook kunnen kiezen voor beoordelen. Maar op dit moment ga ik nieuwe opdracht kiezen om een nieuwe opdracht te maken. De eerste keuze die je kan maken... Is Wil ik alleen deze klas de opdracht geven of wil ik meteen meerdere klassen dezelfde opdracht geven? Dat kan je doen door bovenaan te klikken op de naam van deze klas. En dan kan ik hier eventueel nog andere klassen toevoegen aan het rijtje wat de opdracht moet ontvangen. Ik kan ook hier een keuze maken. Alle leerlingen studenten staat standaard erin. Dus alle studenten die in deze klas zitten, krijgen de opdracht. Maar wil ik dat bijvoorbeeld maar aan één student toevoegen, dan kan ik hier nog het lijstje openklikken. En dan kan ik bijvoorbeeld één student kiezen uit de klas. Dus deze student krijgt de opdracht en de anderen zien hem dan niet. Ik moet een uh, titel ingeven. En hier kan ik eventueel nog instructies toevoegen. Hieronder kan ik dan bronnen toevoegen, resources. Als ik daarop klik heb ik meerdere keuzes. Ik kan uit mijn eigen OneDrive een bestand toevoegen. Ik kan een uh, koppeling maken naar het klasnotitieblok wat ik net aangaf. Dat staat hier ook bovenaan in... Uh, in het team. En in het klasnotitieblok kan ik dan de student uh, in zijn eigen notitieblok uh, de opdracht uit laten werken. Zodat ik daarin mijn feedback kan geven. Uh, dus dat is een mogelijkheid. Ik kan een koppeling toevoegen. Oftewel een link naar uh, een externe bron. Uh, bijvoorbeeld een instructiefilmpje. En ik zou hier ook een nieuw bestand kunnen starten. Zodat ik met een blanco Word, Excel of PowerPoint bestand begin. Ik kan ook iets uploaden vanaf mijn apparaat. En daar kies ik op dit moment even voor. En ik kies hier voor de OneNote opdracht. Nu heb ik aangegeven wie de opdracht moet doen, hoe de opdracht heet en welke bronnen daarvoor te gebruiken zijn. Ik zou eventueel meerdere bronnen kunnen toevoegen. En aan de rechterkant kan ik nog wat andere instellingen doen. Ik kan de einddatum hier bepalen en de eindtijd. Ik kan ook nog plannen om dit later toe te wijzen. Dan uh, stel ik dus eigenlijk het uh, indienen of toewijzen van de opdracht nog even uit. Ik kan het te laat inleveren wel of niet toestaan. En het staat standaard uit zoals je hier ziet. Uh, studenten zien dan bij de opdracht als de datum verstreken is dat ze hem niet meer kunnen indienen. Dan is die knop ook verdwenen. En je kan eventueel ook nog punten toekennen. Een standaard is dat een 100 punt Maar daar zou je bijvoorbeeld ook een 10 punt van kunnen maken. Het enige wat ik nu nog hoef te doen is toewijzen. En op dat moment zal de student deze opdracht zien bij de knop, bij de tab opdrachten in het algemene kanaal van deze klas.